Ja, voor mij was het belangrijk om, een, om jou wat meer als toere tijger te zien, omdat ik dat gewoon heel erg gemist heb. Nadat we kinderen hebben gekregen, zijn we allebei in onze rol als uh, vader en moeder gedoken, echt met uh, handen en voeten gedoken. En uh, ja, jou als minnaar, of jou als ja, partner. lieverd partner, dat, mm. dat zijn we van elkaar echt wel kwijtgeraakt. Ja. Ja, en ja, dit weekend hebben we wel een stukje daarvan uh, teruggevonden.